De avond dat ik het mailtje kreeg om het interview af te nemen met die dame. Toen was ik echt zo blij en zo euforisch. En uh, ja, dat is, dat is, juist doordat je dat doel hebt gesteld, merk je dat je veel blijer bent. Het voelde als een overwinning, zei je. Ja, ja dat klopt. Ja. En wat heb je dan overwonnen? Nou ja, weet je, jij geeft heel veel handvaten. Waarbij ik in eerste instantie heel erg denk, oh dat is niks voor mij. Oh, dat durf ik niet of dat doe ik niet of uh, wat moet ik daarmee? Dat merk ik aan mezelf, weet je, dat ik ben dan nog wel wat terughoudend. Toen ik dat interview af had genomen en merkte wat een ontzettend leuk gesprek daaruit kwam, voelde dat inderdaad als een overwinning. Ja, dus het zijn gesprekken die ook waardevol zijn en die jou dus ook echt iets opleveren. Ja, absoluut. Nou, dan mag ik jou hartelijk danken voor dit uh, stukje om te delen met ons. Ja, graag gedaan.